Nou, het Nederlandse weer zullen jullie, zullen jullie niet missen. Het is supergrijs hier. Uh, beste ambassadeurs, uh, ik sta hier met mijn blokje Hollandse kaas. Uh, maar ik ben eigenlijk heel erg benieuwd, uh, jullie als Nederlanders... in hoeverre ben je nou zelf betrokken bij de lokale gemeenschap waar je werkt? Ja, volgens mij kan je niet zonder uh, de lokale gemeenschap. En ik denk dat die, die momenten waar je met iedereen praat eigenlijk belangrijk zijn... om te, om, om te begrijpen uh, wat een land beweegt waar je bent. Dus, ...essentieel om uh, met, denk ik, uh, eigenlijk alle mensen in het land waar je geplaatst bent te, te spreken van hoog tot laag. Hi, ik ben Stijn. Maar deze vraag, hoe is het voor ambassadeurs om te werken in een gebied van conflict, zoals Oekraïne? Ja, ik zit zelf in, uh, in Jemen. Ik zie ook met eigen ogen het, uh, het conflict, ik zie ook wat het doet met mensen, ik, ik praat ook met vluchtelingen. Als Nederland proberen wij er ook aan bij te dragen om een einde te maken aan het conflict. Dat is uh, uitdagend en spannend. Uh, dat lijken simpele woorden, maar dat is uh, soms ontzettend moeilijk. Uh, in Bagdad zijn met regelmaat uh, raketaanvallen. Uh, ook op de regio waar de ambassade zit. Uiteraard Zijn we daar goed tegen beschermd, maar desalniettemin is dat iets wat uh, je nooit in je koude kleren gaat zitten. Dat is iets wat je niet onberoerd laat uh, eerlijk gezegd en uh, wat nou, voor mij in ieder geval mijn werk heel veel interessanter maakt. Omdat je soms echt het verschil voor mensen kunt maken. Missen jullie frikandellen in het buitenland? <laughs> wat ik het meest mis is het drop. Wat ik het eerst doe als ik aankom op Schiphol is dropkopen. Want dat kun je eigenlijk nergens ter wereld uh, krijgen. Alleen, uh, alleen in Nederland. Na mijn broodje kroket ben ik gek op een donkerbruine boterham met kaas. En vooral een beetje van die oude kaas. Mm. Mm. Old Amsterdam toch bedoel je eigenlijk? <lacht> nee. als Rotterdamse? Nee, die bedoel ik zeker niet. <lacht> <lacht> Dit moet eruit. <lacht> ja.